De recreatie is terminé en het werk kan beginnen. het testen de portabelen. Niet zo handig op school als een draagbare computer. Maar, zit er anno 2022 nog veel verschil in de verschillende laptopmerken? Of zijn ze allemaal gewaagd aan elkaar? Eh, 1010? Dat is computertaal voor testen, maar! Ik snap er niks aan! We moesten dus uh, de beeldkwaliteit van uh, twee laptops gaan vergelijken. Door buiten op een bankje in de zon met fel licht een tekst van buiten te leren op 10 minuten. En daarna moesten we een test doen. En diegene met de meeste punten was de winnaar. Oeh, oeh, oeh. klaar voor! Goed. Ja. Vries succes! Jij ook! Pure focus. Ahem. Een laptop shoot, computer of notebook is een draagbare computer die in principe op de shoot kan worden gebruikt. De shoot, dat is de baby. Ah. Oh shit, Felis, de, de blauw stuk is niet normaal. Oh, ik kan dat heel makkelijk lezen. Echt? Ja. Oh. oh. my god. Ik dacht dat gaat wel meevallen, het verschil in beeldkwaliteit, maar dat is dus niet. Hè. Hij je zo met de volle zon erop en dan met die witte muur, ik heb in allerlei bochten moeten vragen om er iets aan te kunnen maken. Ik heb nog last van mijn ogen. Ik zie nog altijd zwaar vlekjes. Dat is onmogelijk. Allee, dat stuk daaronder, kun jij dat lezen? Na die -kilo? Dat blauw? Ja, ik kan alleen. lezen. Echt waar, man. Dat kan niet. Ik... Nee, nee, dat mag je niet. Ik wil volgens dat het eruit zien Kijk, jou. Kijk, Oh! <tie> oh. <tie> ik vond het heel makkelijk. Ik denk dat jij gewoon echt een soort van supercomputer had. Ik denk dat ik een supercomputer heb. In vergelijking met wat er bij mij gebeurde. Exact. Exacta. Ik zag alles. En jij zei, staat daar nog tekst of Ah ja. dat lezen? Niet te doen. Kom, examen. Ah, en dit boek is goedkoper. Je... Ja, ja ik moet je antwoord niet dop Nee, sorry. Hè? Ja, nee. En dat stond in dat, in dat stukje tekst dat niet te lezen was, hè? Sst, op het einde wordt het hier een klein beetje gokken. Ja, bij mij uh... ook wel. <laughs> Oké, okay, dan. Is er ook een, een prijs voor op de eerste? Oh, we krijgen onze test. Ja, ja, ja? Ja, is hem dat? De... Wacht, hè? Vlog, ja. twee, drie. Je tegen op tien! Wat? Dat is gewoon. Zeven. Ik heb het zelfs al eerst gedaan. Ja, die dan dan... heb ik zelf geschreven. Ah. De conclusie? Mijn scherm is beter en jij kunt beter studeren. En ik weet gewoon meer over computers, laptops en het leven in het algemeen. Ik weet niks weten over laptops. Dus, wat kunnen we concluderen? Zit er veel verschil in die beeldkwaliteit? Ik denk dat dat duidelijk is van ja. Die van u is ook wel drie tot vijf keer duurder dan een andere computer. Hè? Ik denk dat er dan vanaf hangt, want jij moet een nieuwe laptop kopen. Zwaar. Wat vind je het belangrijkste? Dat je in het zonnetje kunt chillen met een wijntje? Ja. Of dat je gewoon thuis in een donker hol zit. Nee, maar voor te kunnen buiten werken is dat wel een investering die in de moeite ja. is, denk ik. Maar dus, er is een duidelijk verschil in beeldkwaliteit. Er is een duidelijk verschil in beeldkwaliteit, Ja, yes. Vandaag gaan we de connectiviteit de laptop. En dat deden we dus in vorm van een challenge met verschillende opdrachten. Marcel en ik waren de leerkrachten. Jonathan en Simon waren de leerlingen, maar... In de gestrafte leerlingen mogen binnenkomen. Ik zal u al gewoon maken aan hetgeen u te wachten staat op het schavot. Alors, évidemment, c'est pas facile, on avait les yeux masqués. En le gagnant était celui qui envoyait la foto le plus rapidement possible sur le PowerPoint, sur l'écran euh, juste derrière nous. Wij gaan nu de computer installeren met de muis en een externe toetsenbord. Ja. Links, ja. Een beetje verder. Oké, okay, top. Dat is al een. Ah. Ja, dat klopt. Er is geen andere port USB. We gaan het klavier doen. Onze laptop was goed, maar hij mankde op de côté. Onze computer was uh, een beetje gemakkelijker om te gebruiken omdat hij verschillende poorten had, meer dan de andere. Nu ga je powerpoint opendoen. Klikken. Okay. Nu moet je tikken. Back to school. Ja. <hijen> Wij waren wel een topteam. Ja. Zij wordt dus wakker. Kom aan. Nu gaan we een foto nemen. Links? dat is te veel. En nu klikt. Oké. Klikt. Die kwaliteit is niet zo goed. Maar niet elke foto waar ik je ben, is een heel goede kwaliteit. Nee, je naast is veel. Oeh, dat is veel scherper. Onze webcam was eigenlijk niet zo heel goed. De foto laat het zien. Een beetje vloek. Ja, een beetje. Nu gaan we. De mini SD-kaart insteken. Wat je. Nee, maar je moet een adaptateur, dat niet zo. Sur l'ordinateur, je moet quasiment obligeren om een adaptateur te Oké. Ik was in de train van te chercher le en ik dacht dat ik de trap maar dat rentreert niet. ik weet het, maar ik ken daar ook pas. niks van natuurlijk. Hè. Ik dacht dat. Duw maar harder, duw maar harder. Mais nee, oui, t'arrête pas de me répéter. <laughs> en je me suis dit... Bon. Yes. Jonathan, <laughs> we gaan nu de beamer aansluiten. Oui, ça. Nee. Ceci? Ce ja. Je Aan de linkerkant van... Ja. Dat is goed. Ja! <laughs> ja! Ik <laughs> Ja! Woehoehoe! Ja! Allee, Marcel! Je kan het niet doen, je kan het Je kan niet Simon, ben je dat er? Een groot verschil is wat connectiviteit, aansluitingen op de laptop betreft. Ah oui, on l'a vu, uh, on l'a vu aujourd'hui, c'était pas facile. Hein. On a eu beaucoup de mal, uh, parce qu'on avait pas beaucoup d'entrées, uh, de port. Uh, USB, mini-USB, HDMI, je ne sais quoi. Maar wat is nu belangrijk? Want eigenlijk, onze uh, laptop was minder van kwaliteit. Hè? Sur notre uh, uh, laptop, la batterie est meilleure, la qualité de la webcam est meilleure. Regardez-moi ces beaux gosses, comment on est frais. On l'a perdu, mais ça, on a gagné, on est les plus beaux. Hebben we al die poorten nodig? Nee. Maar we kunnen wel besluiten dat er een groot verschil is in connectiviteit.